Belang van Nederland staat voor een kleine, daadkrachtige overheid. Belang van Nederland wil dus ook dat de waterschappen er voor de inwoners zijn... en niet over de inwoners beslissen. Belang van Nederland wil graag dat de waterschappen zich inzetten op de kerntaken. Het waterbeheer, afvalwaterbeheer, natuur aan de sloot en aan de waterwegen... en vooral een goede grondwaterstand die zowel economisch als ecologisch verantwoord is... dat de boeren blijven boeren... En de natuur in stand blijft. De boeren moeten hun gang kunnen gaan. De bedrijven moeten hun gang kunnen gaan. En de overheid moet dienstbaar zijn. Daar staat het belang van Nederland voor.